Dus zegt touw. mijn voeten zitten vast in een veld van distels. Ze prikken in mijn enkels, ik kom niet vooruit. In een reflex map ik naar beneden. Ik open mijn ogen en zie de staart van een mierenkolonne wegsnellen. Eén dode mier kleeft aan mijn palm. Voorzichtig maak ik me vrij uit de ledematen van de andere kinderen. Zodra ik me heb losgemaakt, hergroeperen de lijven zich om de ruimte op te vullen. Het trappenhuis is donker. Maar ik vind de weg naar beneden blind. Mijn vingertoppen strijken langs het beton. Langzaam haal ik de grendel van de deur en duw omhoog en naar links. Een precies werkje om het schrille piep te voorkomen. Mijn huid reageert op de zonnestralen en de haartjes op mijn armen schieten omhoog. De dag is begonnen.